Eigenlijk voor de nieuwe supporters van uh, DVS 33 moet je je even voorstellen. Want de oude supporters die kennen jou natuurlijk wel. Dat goed is wel ja. Nou, ik ben uh, Lars, 27 jaar. Uh, woonachtig in Ermelo. Samen met uh, Leanne. Uh, nou, ik ben, na 4,5 jaar ben ik weer terug uh, bij DVS. Uh, twee jaar bij Nunspeet geweest. Twee jaar bij Horst. En uh, nu weer terug. Ja, ja, en je hebt je eigenlijk je hele jeugd bij DVS gevoetbald hè? Ja, vanaf de... Ik even goed zeggen, vanaf de C1 tot aan het eerste. Ah. Ja, jij bent een DVS'er. Uh, Maarten van Dijk uh, kun je wel een DVS'er noemen. Erin Jafous. Uh, langzaam maar zeker gaat het uh, weer uh, de goede kant op. Ja, nou, dat is ook de bedoeling. Als je uh, een goede jeugdopleiding hebt, moet op een gegeven moment de spelers ook weer uh, omhoog komen natuurlijk. Dus, uh, ja, ik heb uh, toen uh, min of meer afscheid van je genomen. We hebben toen ook opnames gemaakt van de tweede elftal. Toen, toen werd je kampioen. en uh, Ik weet niet hoeveel doelpunten je dat seizoen uh, wel niet maakte. Ergens in de 40 of 30? Uh, 34. 34 ja, doelpunten. Ja. ja, dat is lekker, hè? Ja. En de een nog mooier dan de ander? Ja, maar ook een paar intikketjes, hoor. Dat is, uh. Ja, maar ook wel vrije trappen die... Ja. Uh, ja, <laughs> niet te bescheiden, hè nee, Lars? klopt. Hey, en vanaf dat moment uh, tot nu ben je, denk ik, zo 6,5, 6,7 kilo afgevallen. 11. Uh, 11. Elf! elf? Ja. elf? Ja. En dat is te zien in het veld, ja. Lars. Ja, klopt. En daar voel je je lekker bij, of niet? Ja, en op een gegeven moment... Uh... Ik denk dat het door corona kwam, maar toen is die knop bij mij omgegaan. En uh, toen heb ik gezegd: van, Nou, ik wil, als ik nog wat wil in het voetbal, dan moet ik nu gewoon fitter worden. En op een gegeven moment, uh, als je hier speelt en je speelt weinig, je valt er een beetje buiten, krijg je op een gegeven moment een vriendin, ga je wat meer uit eten. Nou, je kent het wel. En uh, nou, toen kwamen we met corona. Ik denk ik wil fit blijven. En ik ben veel gaan hardlopen. Veel, uh, nou, sportschool kon toen niet, maar veel buiten geweest met sporten. En ja, uh, sindsdien is die knop om. En, uh, en sindsdien voel ik me fitter dan ooit en uh, gaat eigenlijk ook beter dan ooit. Dus uh, ja, dat is fijn. En je, ja, want je gaat werkelijk ook uh, achter elke diepe bal aan, hè? Ja, ja, dat is denk ik ook mijn kracht. En ik denk dat, ik, uh, eh, dat de trainer daar ook veel aan heeft. Aan iemand die uh, vol de duels ingaat en blijft gaan. Want op het moment dat je veel druk op de tegenstander zet... dan kunnen andere teamgenoten de bal veroveren. Of ikzelf, of op een later moment. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En uh, bij VVSB speelde een uh, jongen ook van de derde klas, Blel... Uh, heette die. Uh, die? Nou, die schopte er aardig wat in voor VVSB. Dan heb ik nog een voorbeeld, Jurik uh, Priem. Ook uh, derde klas uiteindelijk, ja. hè? zelfs vierde klas afgelopen seizoen. Ja. En uh, ja, dat soort jongens, dat, daar kun je natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld aan uh, nemen, of niet? Ja, absoluut. Ik denk uh, dat het uh, tegenwoordig niet heel veel uitmaakt in welke klas je speelt als je daar jouw uh, doelpunten maakt. En zeker als spits zijnde, uh, doelpunten zijn gewoon heel belangrijk en als je, het maakt niet uit op welk niveau, als schop je op de derde of vierde klasse er 30 of 40 in, kijk maar naar Jork Prime dan uh, staan er toch clubs voor je klaar omdat ze denken, ja wij hebben doelpunten nodig en uh, hij kan dus blijkbaar doelpunten maken. En dan uh, is het maar de vraag van, nou, gaat dat ook op hoog niveau gebeuren? En ik denk dat, dat, uh, ja, dat ik dat ook kan. Dus, uh, ja, eh, je, wat dat betreft eh, klink je heel eh, zelfverzekerd. En nou. denk ik ook dat langzaam en zeker, eh, en dat denk jij zelf ook, dat wil je gewoon, die, die basisplaatsen op een gegeven moment. Want we hebben wel een spits nodig, hè? want heel ze nu en dan eh, denk ik wel, oef, oef, de effectiviteit eh, ontbreekt een beetje. Ja, daar ben ik wel voor gekomen om in die basis te staan. Ja, dat is wel mijn uh, ultieme doel. En uh, dan is het al wel belangrijk als je er eenmaal in komt om er te blijven staan. Maar uh, ja, wat je zegt... Uh, ik denk dat er lang geen spits is geweest die er heel veel heeft gemaakt. Uh, volgens mij was het Olivier Pilon voor het laatst die er toen heel veel inschoot. Ja, ik denk dat dat wel weer tijd is en ik denk als ik uh, dat vertrouwen krijg en ik uh, word uh, bediend en ik toon zelf mijn werklust en ik laat anderen beter voetballen, ik denk dat het goed moet komen. Top Lars, je komt lekker over jongen. Dank je wel. Hartstikke goed. Ik, wen uh, uh, ik wens jou persoonlijk een heel goed seizoen en DVS-TV en de supporters uh, natuurlijk uh, ook. Ja, en jullie ook een goed seizoen.